dit leuke simpele ja dasje haken en um, ik heb er heel veel plezier in in het haken en uh, ik zie dat jullie dat ook hebben maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken de duimpjes omhoog en het abonneren uh, stuur maar foto's in als je het klaar hebt je kunt ook een patroon kopen van dit tasje uh, stuur mij een messenger bericht ik stuur een tikkie en je hebt het patroon binnen een dag binnen, uh, ik zou zeggen snel kijken, maar kijk het is gewoon een heel simpel dasje de wol is uh, van de Action ik heb er een uh, vast randje omheen gedaan en uh, meer uh, ja of ik er niet zo over te vertellen het is gewoon fijn om een uh, om een lekker dasje te hebben en dasjeshaken is ook leuk, ook voor beginners. Dus ik zou zeggen: even goed erin doen. Zo, ik zou zeggen: uh, we gaan beginnen. Doe lekker mee. Tot zo. We gaan dus beginnen aan de Suzette-steek. De Suzette Stitch wordt hier ook wel genoemd. Um, ik heb hem alle keer gefilmd en uh, maar toen was het een stokje uh, anders en uh, was het een golfje steek maar officieel is het de Suzette stitch en deze heb ik met een stokje extra gemaakt zodat je mooier een mooier uh, ja met deze wol in ieder geval een mooier uh, resultaat krijgt ik ga eerst even uitleggen uh, de scarfy cake. Wat, wat dat is? De scarfy cake is van action van Made by Me en het is garen met een heel leuk glitterrandje door. Je kan hem uit het midden halen om te haken, maar ik ben aan de buitenkant begonnen. De scarfy cake is van 61% katoen. 34% acryl en 5% polyester. En omdat er zoveel katoen in zit, hier 61%. Ja, hij draagt ook goed en lekker. Het is, valt heel soepel. De kleuren zijn heel mooi. En er zit 440 meter op. Ik zal je zo vertellen hoe lang deze sjaal is geworden van een bol Scarfie van de Action. Um, je hebt nog meer nodig hoor. Een stopnaaldje om je draadjes mee weg te werken. Altijd met een botte punt. Ik heb haaknaald nummer 6 gebruikt. En dan kijk ik heel even. Hier staat op haaknaald nummer 5 tot 6. Een handwasje. En niet in de droger. Maar goed, het is katoen. En ja, ik zou het wel aandurven om hem op 30 graden te wassen maar er staat op handwasje, maar je had dus nodig haaknaald nummer of je hebt nodig nummer 6, Kijk, je hebt het gewoon deze steek is heel makkelijk te maken en ook voor beginners en je kan hem bij de tv haken dus haaknaald nummer 6 maakt het ook een heel mooi uh, resultaat en natuurlijk een schaartje dit schaartje heb ik besteld bij Aliexpress, daar wordt wel veel naar gevraagd van oh, wat een leuk schaartje heb je maar ik zal de link hieronder zetten zodat je ook dit schaartje kan bestellen en dan gaan we beginnen tot zo ik pak even de centimeter bij we hebben als afmeting 18 centimeter en ik heb uit één zo'n bol die 440 meter heb ik 1 meter 40 uh, das gehaakt, haakt, dus eigenlijk de breedte 18 centimeter ligt eraan. Natuurlijk, als je los haakt, is iets breder, en als je strak haakt, natuurlijk smaller. Um, en dan gaan we zo beginnen. Tot zo, de steek van de Suzette Stitch is uh, deelbaar door 3 en uh, je zet in het begin altijd een losse op dus iedere keer uh, als jij dus uh, de breedte hebt van deze sjaal van die 18 centimeter dan is de steek deelbaar door 3 en dat betekent dat als ik die 18 centimeter wil aanhouden dat ik ben begonnen met 27 steken dus deelbaar door 3 is 27 en een begin losse. ik leg het even opzij en dan gaan we met deze leuke wol beginnen er zit echt een heel mooi glittertje in Op film zie je dat misschien ook wel ik zal hem even iets dichterbij proberen te halen, zie je een hele mooie schittering zit erin dus doordat de steek deelbaar door 3 is ik ben begonnen met 27 losse op te zetten plus de begin lossen. je begint met een opzetlus. lus steek je haaknaald erdoor en als je 18 centimeter breed wil hebben dan zet je 27 losse steek op 1 2 3 en op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo! ik heb nu 27 losse steken opgezet kijk en wil je natuurlijk de sjaal breder dan zet je er elke keer 3 bij en om het begin te maken maak je eerst de eerste opzet losse zeg maar de losse dan ga je in die tweede steek hier hier ga je een vaste zetten omslaan door 1 omslaan door twee dat is de vaste in diezelfde opening maken we nu drie stokjes 1 2 Gaan we drie steken overslaan? En ik vind het heel moeilijk te zien met filmen, maar het is. Wacht, ik pak eventjes iets om aan te wijzen erbij. Een stopnaaldje. We gaan drie steken overslaan. Dus 1, 2, 3. Het is heel moeilijk te zien. Ja, ik zie het nu heel goed. Kijk dan dan doe je een beetje je steken zo zodat het loskomt. dus 1 2 3 die sla je over en in de vierde daar zet je weer een vaste dus dan ga je je steek pakken in die vierde steek dus je slaat 1 2 3 steken over en in die vierde steek daar maak je weer een vaste omslaan door twee dan gaan we omslaan en we gaan zetten 3 stokjes weer in diezelfde steek 1 2 3 dan gaan we weer 1 2 3 steken overslaan en in de vierde daar zetten we weer een vaste omslaan door 1, omslaan door 2, dan gaan we weer in diezelfde opening gaan we drie stokjes zetten en het zit er nu ziet er nu een beetje vreemd uit maar dit is altijd in het begin de begin ketting die trek je eigenlijk helemaal open Dan denk je oh jee ik maak het niet mooi maar kijk als je een beetje zo trekt aan je beginketting, dan zie je dat dit het begin is en dat het echt helemaal goed komt en zo maak je de hele toer af je, sta, je slaat er 1, 2, drie steken over en in die vierde je steekt gewoon in je haalt je draad op en je slaat om door twee dan ga je in diezelfde opening drie stokjes maken kijk en dit is de suzette stitch en ik uh, ja ik heb er gewoon drie stokjes van gemaakt omdat dit garen is vrij dun en ik heb een vrij grote haaknaald. Maar het valt echt heel mooi en je kan echt als beginner een hele leuke das maken. Dus 1 2 3 overslaan en in de vierde weer een vaste. En in diezelfde opening drie stokjes. Zo maak je de hele toer af. En dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu op het einde aangekomen. En op het einde pak je de laatste steek. En daar zet je een vaste in. En zo eindig je iedere toer. Je slaat om. Door twee Dus iedere toer eindig je met een vaste en je begint iedere toer met een losse dus we gaan een losse maken en je keert je werk zo als een blaadje zodat je je werk weer links hebt en je haaknaald rechts je hebt die losse al gedaan voor je toer te beginnen en dan begin je weer in de eerste opening met een vaste en als je verder bent met je haakwerk, dan zie je precies hoe het werkt. Dus dit is de vaste. En dat klinkt heel raar, maar hier ga je weer drie stokjes in maken. In die eerste opening, in deze opening. Ik zal kijken of ik me nog iets dichterbij kan halen, het beeld. Even scherp stellen, momentje. Zie je? In deze opening, even kijken. Ja, nu is hij scherp in deze opening. Zet je 3 stokjes, dus je kan deze steek lekker bij de tv haken. En nu komt het leuke, vind ik, van het werk. Je gaat dus die 1-2-3 stokjes overslaan en dan ga je in deze opening waar die vaste zit. tenminste ja hier is een gewoon de derde steek 1 2 3 uh, dus de vierde steek daar zet je uh, de vaste in dus dan, dan haal je eigenlijk je steken over dit boogje heen dus daar zet je je vaste in en dan ga je in diezelfde opening weer drie stokjes maken 1 even mijn gaar pakken. 2. 3. Dan sla je weer 1, 2, 3 steken over en in deze opening daar ga je weer een vaste zetten. Even iets verder weg, want anders wordt het te onscherp. Even deze opzij, dan kan hij goed inzoomen het beeld. Dus ik heb net die vaster gezet. En nu gaan we weer in die opening, gaan we weer drie stokjes maken. 1, 2, 3. Je slaat weer 1, 2, 3 steken over. 1, 2, 3 sla je over en in deze opening, hier ga je weer een vaste zetten.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 Bijna op het einde, dus ik ga nu hier 1, 2, 3 stokjes overslaan, en in deze opening, deze steek daar, zet ik een vaste en in diezelfde opening weer 3 stokjes: 1, 2, 3. Dan zijn we bijna op het eind en dit is het lastigste, vind ik, van deze steek. Maar de zijkanten worden heel mooi recht. Ik zal het zo laten zien. 1, 2, 3 steken sla je over. En het einde, je eindigt altijd met een vaste en een. En je begint weer met een losse. Dus je moet deze steek pakken en dan pak je wel twee lussen. Dus het einde is echt even en zeker in het begin van je werk. Dan pak ik heel even momentje. Hoor, hier was mijn naald. Kijk, als je even met je stopnaald hier die steek oplicht, dan weet je daar moet je in. En dan steek je pas je haaknaald erin. Omslaan, door één, omslaan, door 2 Dit is de vaste en dan één losse. En zo krijg je altijd hele rechte zijkanten. Maar ik laat even de sjaal zelf zien. Kijk. Je ziet dat je iedere keer geëindigd bent in die laatste steek en zie je hoe mooi deze zijkant loopt. Die loopt echt heel mooi recht. Het is echt een hele mooie steek om om je zijkanten heel mooi recht te laten lopen. en ik begin dus weer, ik heb wel mijn st uh, stopnaald even bij de hand gehouden want die zijkant is wel belangrijk, uh, ik heb al een losse gedaan dus ik keer nu het werk Dan zie je hoe leuk dat het wordt het is echt uh, ja, heel makkelijk dus je begint echt weer in die eerste opening, ik zal even goed weer inzoomen je moet heel even scherp stellen, ja, hier steek je dus in met een vaste en dan weer drie stokjes in diezelfde opening 1 2 3 dan weer. Ga je weer 1 2 3 steken overslaan en in deze steek daar maak je weer een vaste. En zo sluit je heel mooi. Die stokjes die sluiten dan heel mooi aan. En het lijkt heel ingewikkeld, maar in dezelfde steek weer 3 stokjes. Maar het is gewoon een hele makkelijke steek ook voor beginners om te leren en op het einde van de einde van de toer dan zie ik je weer terug, tot zo! ik ben al een heel eind verder gekomen en ik ben nu op het einde van de toer van de scarfie uh, Suzette stitch, dus met een vaste en drie stokjes je denkt in het begin oh ik krijg gaatjes maar dat is helemaal niet zo dat loopt allemaal heel mooi over en op het eind dan pak ik wel weer even een stopnaaldje erbij ik tel 1 2 3 en in die vierde steek hier hier moet je insteken je kan je haaknaald ook een beetje draaien zodat je echt die haak pakt en dan heb je echt twee steken je pakt je draad omslaan door 1, omslaan door 2, en je begint de nieuwe toer met een losse. En je draait je weer. Je werk, je begint de toer weer met in deze opening: met een vaste en drie stokjes. dit is het je slaat weer 1, 2, 3 stokjes over je steekt in je maakt een vaste en je maakt weer drie stokjes je kan de video's altijd langzamer zetten ik ga ze ook altijd ondertitelen ook altijd heel handig om als je het stop zet dat de ondertiteling aanstaat. ik doe ook meerdere talen zodat mensen uit het buitenland kijken ook ik krijg echt heel veel leuke berichtjes binnen uh, ja ik zou zeggen heel veel plezier met het maken van de scarfie cake Suzette stitch, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en uh, graag uh, abonneer op mijn foto klikken de duimpjes omhoog, zet de notificatiebel aan en tot de volgende video tot ziens